Ik ben eigenlijk veel gepest. Ik kus me gewoon geen houding aan te geven. Vooral niet in groepen. Je trapte me gewoon elke training onderuit. Deze was ik, stopte ik met mijn studie en ging ik fulltime met Welbeest aan de slag. En toen ging alles compleet op zijn kop. Van harte welkom bij 7D-TV. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. En als je luistert naar de podcast, ook van harte welkom. Bij mij te gast, Daniel De Vries van het bedrijf WellBeest. Daniel, van harte welkom. Dank je wel. Ja, Welbeest in één zin even. Wat is het? Uh, wij, wij ontlasten mentoren in de voorbereiding van hun mentorles uh, en als zijn mentoren in het voortzit onderwijs. Dat is middelbare scholen. En wat wij doen, wij maken eigenlijk materiaal voor bij hen in de mentorles. En het fo zi focussen zich op uh, sociale vaardigheden ontwikkelen, groepsvorming, uh, ook studievaardigheden gaan we er nu bij doen. Uh, en dan willen we het voor hen zo makkelijk mogelijk maken om de persoonlijke groei van hun leerlingen te stimuleren. Oké, okay. nou dat is een mooie pitch. Die heb je vaker gedaan. Ja, een paar keer. Laten we bij het begin uh, beginnen, Daniel. Want als ik jouw verhaal zo'n beetje lees en als mensen googelen, dan, uh, dan komen ze dat waarschijnlijk ook wel tegen. Maar je hebt niet de meest fijne jaren in het onderwijs zelf gehad, hè? Nee, klopt. Ja, mijn, uh, ja, ik ben eigenlijk veel gepest. Uh, vooral op de basisschool, uh, vier jaar lang. Uh, en uh, op de middelbare school, het eerste jaar heb ik ook wel al, al moeite gehad daarmee. Uh, en uiteindelijk heb ik op de middelbare school heel veel moeite gehad om mezelf een houding aan te geven in de groep. Uh, ik wist in de pauze niet bij wie ik moest gaan zitten. Um, en, Hoe uh, kwam dat? dat? Uh, ja, ik denk sowieso doordat wat op de basisschool was gebeurd, dat ik daardoor op de middelbare school gewoon heel onzeker was. Niet zo goed wist. Ja, ik wist. Ik wist me gewoon geen houding aan, ge aan te geven. Vooral niet in groepen. Eén op één was ik eigenlijk vaak wel, wel oké. Okay. Ja, ja. Alleen ja, in groepen was ik altijd gepest. Mm. Dus dat was voor mij wel de plek waar ik me heel snel ongemakkelijk voelde. En wat betekent pest op de basisschool? Um, ja, het begon vooral meer met buitensluiten. En nou, het was Eigen begin was best wel fysiek eerst nog. Ik had uh, een keer een ruzie gehad met iemand uh, bij de gymles en uh, die had mij vervolgens uh, in de kleedkamer een deal gegeven en toen lag ik uh, op de grond. En ik uh, kon, kon niet overeind komen. Ja, staat ieder, niemand hielp me. Dat was ja, voor een heel vervelend moment. Ja, niemand van, deed iets? Nee. nee. Mm. En vanaf dat moment um, uh, ja, was mijn zelfvertrouwen gewoon in één klap omlaag gevlogen en voelde ik me gewoon niet meer om gemak. ja en dan word je wel een makkelijk doelwit. Ja. Um, dus zelfs als, uh, iemand die bang is voor honden, dat de hond de angsten ja, ruikt bijna. Is dat het? Ja, weet je wel. Ja. En, um, ik zat dan ook al in een we zaten in een combinatieklas. Dus de meeste mensen waren ouder dan ik. En uh, goed, het was moeilijk voor mij om een plek daar te vinden. Mm -hmm. um, en zo, maar toen werd het vooral eigenlijk weer wat meer verbaal. Um, tot ik in een voetbalteam kwam en die trapte me gewoon elke training onderuit en uh, werd het echt fysiek. Um, daar op een gegeven moment we uitgaan um, maar vooral op de voetbal was het wat meer de fysieke kant. Zeg maar. Even hoor, maar wat is de rol van ouders daarin? Van mijn eigen of liever? Ja, van je Ja, van je eigen. Ja, Nee, maar laten we beginnen met je eigen ouders ja, met name. Mijn eigen, ja. Het uh, is was... me heel veel geholpen. Ja, zonde, dat, zij hebben er wel voor gezorgd dat ik er goed doorheen kwam uiteindelijk. Okay. Um, want ja, ik kwam gewoon elke dag thuis van school en dan wel weer in, te, in tranen vaak. Ging gewoon naar boven, kwam op zolder aan. Mijn moeder werkte op dat moment vanuit huis als uh, tekstschrijver, als ZZP'er. En uh, ik ging weer lachend naar beneden. En dat is wel hetgeen geweest waardoor ik er goed doorheen ben gekomen. Dus zij heeft daar een hele belangrijke rol gespeeld. En mijn vader was er ook, stond ook altijd klaar als het nodig was. Mm. En ja, daardoor kom je toch die jaren dat het op school niet fijn is, kom je uh, er toch wel doorheen. Lastig toch? Ja. In hoeverre ik... heeft het je karakter gevormd in de zin van wie je nu bent? <laughs> wel heel erg. Hoe? Ja. Vooral... Um, uh, ja, ik ben toch wel veel bezig met... Um, eerst het begrijpen van een ander. Want wat ik heel erg zag toen het gebeurde... Uh, zij hadden eigenlijk, de mensen die mijn pest hadden, allemaal een eigen verhaal. En de een, uh, zijn ouders gingen net scheiden en de ander had weer dit. en Ja, dat zorgde toch wel, um, uh, het moment dat ik ging proberen hen te begrijpen, voordat ik probeerde dat zij mij begrepen, ging het toch wel wat makkelijker mee om. Kon ik wat beter een plekje geven. En, um, dat is wel heel aardig. <laughs> ja, dat was wel moeilijk. <laughs> <Ja>. <laughs> maar mijn moeder uh, vooral die zei van, uh, dat ik uit die slachtofferrol moest blijven. Uh, om, uh, om daar beter bovenop te komen en dat zijn ze dan niet zo letterlijk, maar uiteindelijk als ik het erop terugkijk, komt het daarop neer, zeg maar, wat ja, ze ja. proberen te doen. Ja. En dat heeft wel heel veel geholpen. Als je nou de, uh, terugkijkt, hè, want, uh, zonder nou twintig minuten te gaan praten over pesten, <laughs> maar het is best wel een, voor jou een absolute drijfveer volgens mij geweest, waardoor je ook deze ondernemer bent geworden en dit ja. product, uh, deze dienst nu doet. Um, als je nou terugkijkt, van wat zijn nou redenen, denk jij, dat, dat jij degene was die dan dat pispaaltje was? Nou, ik, had, ja, ik heb hier natuurlijk heel veel over nagedacht yeah. <laughs> en het is best wel moeilijk om, uh, ik heb over de jaren heen veel verschillende ideeën er eigenlijk over, over gehad en een paar dingen die wel echt denk van dat er veel mee te maken had, ik was niet door mijn mondje gevallen en als ik vond dat iemand onredelijk deed, dan zei ik daar altijd wat van, ja. dus ook als andere mensen gepest werden dan was ik wel iemand die er wat van durfde te zeggen, uh, vooral op de basisschool, de de school vond ik dat moeilijker. Mm -hmm. Um, dus dat speelde wel mee. Ik was ook op de basisschool wel wat um, ja, slimmer, denk ik, dan andere de betere cijfers. Laten we het daarop ja, houden. Ja, ja. ah, en daar had ik het ook wel gewoon graag over, dat ik, dat, dat ik die goede cijfers haalde. Dat helpt ook niet echt. Dus um, ja, een, een stukje mezelf in de voet geschoten, denk ik, hier en daar. En een, een stukje gewoon ja, door wie ik ben. Mm. Um, dus dat speelde wel veel mee, denk ik. Hoe ben je er overheen gekomen? Los van het feit dat je gewoon lekker ondernemer bent geworden en het omgezet hebt in daden om het onderwijs te verbeteren, daarover zo meteen meer. Maar hoe ben je over die ja, best wel kut tijd heen gestapt? Of heb je dat een plek ja, gegeven? Het is natuurlijk niet um, één op de andere nee, dag. Nee. Um, nou, wat ik net al noemde, men dat ik anderen probeerde te begrijpen heeft me heel veel geholpen. Mm -hmm. Ik heb op de middelbare een docent gehad die... Uh, ja, echt met mij is gaan helpen met dat gedrag van de anderen, dus begrijpen, maar ook kijken van wat kan ik zelf anders doen. Uh -huh. uh, dus nou, dat, was, dat is deze week gebeurd. En dan kijken wat ik de, de volgende week weer anders kon doen. En zij is ook wel echt een inspiratie geweest voor, voor Welbeest, mevrouw ja, ja. Jans. En uh, ja, dus dat, dat heeft me wel veel geholpen. En mijn ouders die uh, gewoon altijd blijven kijken van... Ja, je, gewoon heel veel kijken naar wat je eigen invloed op de situatie. Ik denk uh. dat... Uh, en, en dan ga je toch wel heel veel zien van ja, sommige dingen kan je gewoon niks aan doen. En, en, en als je de focus op dingen waar je wel wat aan kan doen, dan kom je ook snel beter in je veld zitten en kun je en, veel... Uh, dus verwachter. eigenlijk zeg je ook van, je zou wat dat betreft bij, als je gepest wordt en bij dat soort, want er is natuurlijk veel discussie over wat je dan mee moet, en heel vaak gaat het dan over het straffen ook van degene die pesten. Mm -hmm. uh, maar wat zeg jij eigenlijk van, er zit veel meer heil in het feit dat je zelf uh, aan de slag gaat en niet in die slachtofferrol daar? Ja, ik denk dat het, dat je en ja, het is toch makkelijker om aan jezelf te werken dan aan vraag, iemand anders vragen dat zij aan zichzelf Maar vind je werken. dat die andere strenger aangepakt hadden moeten worden op de basisschool? Um, Door de school bijvoorbeeld? Nou, we hebben het wel besproken. En ook is zo'n keer een klasgesprek geweest en dan was ik er dan niet. En dan gingen ze aan elkaar praten over wat gebeurde. En dan werd het ook wel erkend dat, dat ik gepest werd. Dus dat was wel, um, wel prettig. En zo op die manier probeerden ze er wat aan te doen. Maar ja, ik ging naar de middelbare school, kom in een andere groep en het gebeurt weer. En dan ga je wel denken van ja, dan kan ik wel telkens die mensen gaan proberen te veranderen. Maar er zit ook gewoon wel wat bij mij wat ja. een bepaald gedrag oproept. Ja. Um, en dan kan je beter aan jezelf gaan werken, denk ik. Mm. En dan moet je uitkijken. Ik denk ook wel dat ik een periode heb gehad waarin ik heel erg sociaal gewenst gedrag heb laten zien. Om er maar eerst maar eens doorheen te komen. Um, en ook daar niet altijd even trots op geweest hoe je je dan gaat gedragen. Um, en vervolgens heb ik, nu ben ik eindelijk een beetje gekomen dat ik... Zelf ben en mijn eigen, ja, wat niet alleen sociaal gewenselijk gedrag uh, vertoon, maar ook gewoon dingen waar ik mezelf prettig bij voel. Ja. Ja, dat... ja, waar ben je nu? 24. 24. Well-based. Hoe kwam je op het idee? Want, want ja. je bent in de middelbare school uh, doorgehobbeld en uh, ja. gaan studeren. Ja, aan de Universiteit Twente heb ik uh, technisch bedrijfskunde gedaan, een bachelor afgerond. Uh, toen het bestuursjaar gaan doen en in dat bestuursjaar deden we heel veel met de uh, persoonlijke ontwikkeling van uh, de studenten op de Universiteit Twente. Dus ja. we zorgden ervoor dat er trainingen waren die vooral bestuur, uh, besturen van andere bestuurders konden doen. Um, en ja, het was net in corona en wij waren dan de koepelorganisatie van alle studentenorganisaties bij de, bij de UT. Heel veel gehad met het uh, college van bestuur over corona, hoe gaan we ermee om? Uh -huh. uh, hoe zorgen we ervoor dat studenten goed in hun vel komen te zitten? Ja, en dat, ik merkte wel hoe leuk ik dat soort onderwerpen vond. En dat had natuurlijk heel veel te maken met wat ik op de basisschool en middelbare school zelf al had meegemaakt. Ja. En um, ja vanuit ook dan wat die docent voor mij had gedaan, zat ik wel te denken van... Hey, hoe kan ik ervoor zorgen dat op de uh, middelbare school je al meer doet met sociale vaardigheden en, en beter leren omgaan met jezelf. En ja zo, dat was echt de inspiratie voor Welbeest. Maar ja, dan heb je dat... Oké, dan suddert okay, dan dat op een gegeven moment. Ja. Uh, waarvan de naam overigens? Uh, vanuit welbeen zit het natuurlijk uh, ja. erin en een goede basis krijgen. Ja, ja, well ja. Um, En Maar je bent student en jij, jij doet dat, dat, je zit in dat jaar. En wanneer is dan het moment dat je denkt: hé, hey, ga hier een bedrijf van maken? Um, nou, eigenlijk nog niet eens in dat jaar. Dus um, we, we hadden ook veel contact met Novelty. En die begeleiden eigenlijk start-ups uh, in, in de regio Twente. Ja. Uh, en nou, ik had altijd zoiets van, oké, okay, als ik ooit met een idee kom, ben ik in ieder geval waar ik aan ga kloppen. Want ze hadden het gewoon echt wel goed op de rit. Ze hadden een incubator op de universiteit en die zat ook de verdieping onder ons. Dus die ah ja. werd op dat moment net gemaakt. Ik had zoiets van, nou, daar wil ik wel, wel misschien wel zitten. En op een gegeven moment had ik een idee, compleet ander idee. Uh, uh, dat, ja, dat had eigenlijk ook niks met mij persoonlijk te maken. Dus daarop ging het ook een beetje, uh, uiteindelijk, dat ik dat niet wilde. Maar daar ben ik wel even mee ingestroomd. Uh, van, hé, hey, ik wil graag ondernemen, ik weet eigenlijk nog niet zo goed wat, maar wat komt er überhaupt bij kijken? Want ik had gewoon geen idee. Mm -hmm. En uh, toen ik in dat traject zat, toen kwam ik op en zat ik te kijken van, wat past nou echt bij mij? Wie ben ik? Wat, wat ik wil? En toen zag ik hoe enthousiast ik was uh, van dat bestuursjaar, want dat was ik toen nog wel mee in de afronding. Mm -hmm. uh, en pas aan het einde van het bestuursjaar zei ik, hé, hey, ik wil eigenlijk dit idee doen. Ik heb een vriend van mij erbij getrokken van, hé, hey, uh, ik wil dit graag doen, maar alleen lijkt me toch wel lastig. Zullen we dit samen doen. En uh, toen zijn we trainingen gaan maken die we gewoon zelf zouden gaan geven. En het was meer een bijbaantje idee dat we uh, dat tot het eind van onze studie gingen doen. En als we dan een mooi schaalbaar idee konden bedenken, gaan we dan wel door. Um, en uiteindelijk kwam dat schaalbare idee wat sneller, omdat we zagen dat het nodig was om hem te laten slagen. Um, en toen ging alles compleet op zijn kop. <laughs> en uh, ineens was ik stopte ik met mijn studie en ging ik fulltime met welbees aan de slag. Hoezo ineens? ja dat beslis je toch zelf ook niet ineens, maar. Uh, het ging wel snel ineens. Voor mijn gevoel was het bijna ineens. Omdat en hoe je, kwam dat? Wat, wat, was die, uh, wat veroorzaakte die stroomversnelling dan? Nou, ik, uh, ik zag dat er best wel een kans lag, helemaal op dat moment. Corona was net klaar, of toen net klaar. We zaten eigenlijk nog wat middenin. Mm. Maar daar was zijn gewoon was heel veel aandacht voor en heel veel scholen wilden hun mentorlessen uh, anders inrichten. En daar zag ik gewoon een kans waar ik op in wilde springen. En Moest ik dus veranderen van zelf training geven naar dat andere mensen die trainingen kunnen geven. En dan moet je ook best wel veel materiaal maken. ja, nou ja voor ik het wist, was ik uh, denk ik iets van 60 uur in de week uh, met welbeest bezig. En dan probeerde ik mijn studie nog uh, te doen. Het was wel vol. En uh, toen stopte mijn compagnon. Uh, ergens in oktober. En uh, toen moest ik het allemaal zelf doen. En Want jullie was... hadden nog niks uh, uh, constructiefs met z'n twee afspraken. We bedrijf. hadden het bedrijf al opgericht, uh, hadden allebei een holding en de BV zat eronder. En, uh, dus dat was allemaal wel allemaal gestart. En uh, hij was toen maar begonnen. Uh, nou ja, het maakt eigenlijk ook niet uit. Hij had in ieder geval privé redenen waarom. Okay. Hij heeft hem gezegd: ik, ik stop ermee. Yeah. Um, en hij kon er makkelijk en... nog uit, want er stond nog zo wij, of heb je hem uit moeten kopen? Al? Ja, ik heb hem wel uitgekocht, maar in principe voor oké okay, bedrag. Zeg maar. Was te overzien. Dat uh, uh, was ja. vooral voor de inzet die hij had getoond in het half jaar ervoor, want hij heeft natuurlijk ook superveel tijd erin zitten. Ja. Dus ik vond wel dat hij daar een redelijk uh, bedrag voor mocht krijgen. En ik was op dat moment dat we dat aan het doen waren, was ik al in gesprek met een investeerder. Dus ik wist wel een beetje welke prijskaartje ik eraan kon hangen. En uh, dus dat was wel prettig. Mm. Uh, en de investeerder heeft mij ook geholpen daarin. Om dat want, wacht, wacht even, want nu ga je inderdaad, ja. inderdaad heel, ja. heel, heel, heel snel. Uh, uh, even voor de kijkers, maak eerst even concreet. Um, uh, want je, je hebt het over materiaal waar uh, dekanen, of heet dat dekanen Mentoren. Heet? Mentoren. Ja. Uh, iets mee uh, kunnen doen. Uh, maak eens concreet, waar hebben we het dan over? Ja. Nou, uh, hoe je het voor je moet zien, eigenlijk als je op de middelbare school zit, bijna op alle scholen heb je een mentor of een coach. Dus ja. Een uh, coach is een beetje uh, nieuw, dus nog heel persoonlijker te begeleiden. Dus mevrouw Jans. Uh, ja, nou ja, voor mij was... Zij was gewoon eigenlijk gewoon een docent. Oh, maar maar ja, in ieder geval, je de... kan haar... Zij is ook een mentor van een andere klas. Dus okay. ze zou dat wel zo Oké, okay, mentor of coach. Maar coach is ja. nieuw, ken ik nog niet. Maar mentor ken ik wel. Ja, coach is echt wat meer persoonlijke begeleiding. Okay. Uh, en is vaak een, heb je een kleinere groep die je die ja. begeleiding geeft. Uh, maar in ieder geval bij de mentor... dan heb je één uh, les in de week over het algemeen tot drie. En in die uren besteed je aandacht aan studievaardigheden... maar ook de so sociaal-emotionele ontwikkeling. Uh, je hebt gesprekken met leerlingen over dingen waar ze tegenaan lopen. Je probeert problemen met andere docenten die ze hebben voor ze weg te halen. En uh, vaak moet de plenair vanuit de school nog heel veel, veel gecommuniceerd worden. van hey, mm. Dit kan je komende tijd verwachten. Mm -hmm. um, dus dat moet best wel wat gebeuren in zo'n interesse. En um, vooral op so het gebied van sociale vaardigheden had ik het gevoel dat de manier waarop dat nog werd gedaan, met een boekje die je zelf uit je opdrachten maakt, dat, dacht, nou, ja, dat moet wel anders kunnen. Mm. Um, vooral ook omdat het niet per se het. Is waar de docent voor is opgeleid. Ze hebben niet uh, allemaal training in sociale vaardigheden gehad, maar dat nee. kwam er echt een beetje voor ze bij. Dus ik wilde kijken hoe kan ik ze werk uit handen halen zonder dat ze het een half uur, uur bezig zijn met voorbereiden, maar dat je het leerling eigenlijk een betere basis geeft en dat ze vervolgens met die persoonlijk gesprekken, zoals ik met mevrouw Jans had, op een wat hoger niveau kan beginnen. Dus dat de basis van die leerlingen echt wel beter is. Mm -hmm. Um, dus dan ben ik uh, ja, heel veel vanuit het bedrijfsleven oefeningen erbij gaan halen van uh, hoe geef je feedback, hoe ga je om met conflicten. En daar heb ik ja, heel veel inspiratie uit gehaald en dat met ook wel mensen die daar meer verstand van hebben dan ik zelf, want dat had niks met mijn achtergrond te maken, dat geschikt gaan maken voor de doelgroep. Nou eerst dat pilot gedraaid zelf met uh, die vrienden van mij voor de klas gaan staan en later gaan kijken, kunnen we dat ook gemakkelijk voor docenten maken om te gaan doen. Nou, dat begon met een, uh, een boekje van tien pagina's voor één training. Dat je wel denkt, oeh, dat is wel veel, uh, veel leeswerk om een training te geven. En toen kwam een vriend van mij met het idee van, uh, kun je niet video's gaan maken? Ja. ja, hoe moet ik animaties gaan maken? Ik heb geen idee. Maar had hij wel een mooi programmaatje. Had hij zelf een keer ge gebruikt. Van, nou, als je dat gebruikt, best wel makkelijk, gewoon drag-and-drop, kun je die video's gaan maken. En zodoende had ik een idee waarmee ik... Ja, als je een video laat zien aan de klas, weten ze allemaal wat ze moeten doen. Uh, de docent hoeft niet na te denken van, nou, wat moet ik ook helemaal vertellen. Um, en ineens hadden we een schaalbaar idee. Ja. Um, dus superveel video's lopen maken in de zomervakantie. En uh, net nog vlak voor de zomervakantie al wat scholen benaderd van... hey ik ben in dit idee bezig, gaat het ongeveer zo uitzien. Lijkt jullie dat volgend jaar interessant? En zo hadden we, voor dat product af was, hadden we vier klanten al. Dat we in het onderwijs nog wel uh, voelde als wel een behoorlijke prestatie. Hm. Um, en wat het dus is, um, het begon als dat je, je hebt een video die geeft alle uitleg en instructie aan de leerlingen, uh, gaan ze een opdracht doen en gaan ze vervolgens hebben we weer een nieuwe video, gaan ze weer een opdracht doen en het ook wel nabespreken met de docent. En inmiddels is het eigenlijk vooral, je hebt één video waarin één grote oefening wordt uitgelegd en dan gaan ze 10 tot 20 minuten mee aan de slag. Dat is eigenlijk een beetje ja. waar het heen is geëvolueerd ja. uh, door feedback die we hebben gekregen. Waarom heb je meteen financiering uh, gezocht? Uh, oh. Ja, ik heb, Eerst heb ik het vanuit de Universiteit Twente gehaald. Die hadden een, een lening die je kon krijgen van 40.000 euro. Uh, waarmee je dan de basis kan opzetten. Uh -huh. En dat ging natuurlijk via het novelty dan. Um, en uh, nou, op een gegeven moment zag ik wel, oké, okay, ik kan dit wel opschalen, heb ik wel wat meer geld nodig. Um, en toen heb ik um, ja, eerst eigenlijk een lijst gemaakt van waar, hoe kan ik dat doen, maar kwam iemand anders naar mij toe, een angel investeerde die nou, ik al in mijn netwerk had. Nee, lijkt me eigenlijk wel, wel gaaf om, uh, om te investeren. En toen zei ik zo, nou, dat kan misschien wel, uh, ik heb ongeveer dit als idee van wat ik ophalen voor welk percentage en met welke afspraken. En zei hij, uh, is het goed? Het <laughs> ging heel snel. Echt in twee maanden zijn we van uh, dat, hij, dat het gesprek is geweest tot aan dat de deal rond was. Dus dat is echt wel, wel vlot. Maar denk, uh, ben je niet bang dat je een te groot gedeelte van je huid hebt verkocht al? Omdat nee. Het, nee? Een goede deal gemaakt? Ja. Oké, okay. zo zegt hij overtuigd. Ja, Want hoe weet je dat? Ja, ja, je, je hoort wel eens van andere ja, ja. spreken. Inmiddels heb ik genoeg mensen natuurlijk gesproken. Maar dus je ik heb een toen ook wel echt even rondgevraagd okay. en, en een partij erbij gehaald die me in dat proces heeft begeleid. Golden Act Jack. Um, en dat heeft ook wel heel veel geholpen om een beetje te weten, wat is redelijk. En uh, nou, ja, ik maak me er niet zorgen, om dat. het is een goede deal. Doe je het nog steeds in je eentje? Nee hè, je hebt een heel team. Inmiddels. Ja, ik heb inmiddels uh, wel een team. Oh. Um, dus uh, ja, toen, hadden we ook al, toen die investering kwam hadden we zes mensen part-time in dienst. Uh, en nu zijn het er zeven die dan allemaal net iets meer nog werken. En ik heb een fulltimer. Um, en ik ben nu bezig om ook een derde fulltimer aan te nemen. Uh, dus we, we, ik wil nu een kernteam van drie, vier mensen uh, tot aan, dat ik verwacht ongeveer over een jaar break-even te draaien. Dus ik wil nu eerst even rekken tot we daar ja. zijn. En dan voor vervolg investering. En, uh, en heb je stappen. kantoor ook? Ja, in Utrecht. In Utrecht. De ja. um, business, de klant. Ja. Hoe werkt dat? Want kan elke school voor zichzelf beslissen om materiaal aan te schaffen? Ja, ja scholen kunnen zelf bepalen waar ze hun geld aan besteden. Dus ze krijgen gewoon één groot bedrag. En... Hoe ze dat besteden, uh, moeten ze zelf weten, dat het afhankelijk van hoeveel leerlingen ze hebben natuurlijk. Ja. Um, en uh, nou ja, de NPO-geld, dus het uh, Nationaal Programma uh, Onderwijs, van, dat kwam vanuit de, de coronageld. Dat is misschien makkelijk om uit te leggen. Okay, ja. Daar lagen voor ons wat kansen, want er was wat veel meer geld beschikbaar. En eigenlijk qua het geld is het probleem niet eigenlijk. Het is vooral het uh, besluitvormingsproces waar, waar even wat tijd over heeft. Waar de uitdaging ligt, want, want hoe, wie beslist daarover? Ja, uh, het MT dus, uh, ja, ja, directeur, de, ja, ja. is een vanaf Het scheelt een beetje per school. Maar hoe doe je dat dan? ga je koffertje ding dong, kan je aanbellen? Of hoe werkt zo'n nee. salesproces dan? Nou kijk, je hebt natuurlijk... Uh, wij kunnen op elke school dit draaien. We hoeven niet ergens langs te gaan. Dus het is, staat gewoon online. Uh, dus dat maakt wel dat we in heel Nederland in principe aan de slag kunnen. Ja. Dus ik ben eigenlijk gewoon massa mailen. ja natuurlijk wel uh, ja, ja. kijken hoe ik dat goed kan doen. Dus ja. wel persoonlijk proberen te benaderen. Maar uiteindelijk moet je gewoon zoveel mogelijk met hagel schieten... en kijken wie, de, wie het eerst binnenkomen, dat was toch wel de tactiek. En zoveel mogelijk via via. Dus als ik maar iemand kon bedenken die een teamleider ergens kende, uh, dan probeerde ik te, dat ze mij introduceerden En dat werkte toch eigenlijk altijd het beste. En uh, via advertenties gewoon eigenlijk. Dat werkte ook wel. Op? Uh, Google vooral. Ja. Ja, dat zoeken ze zelf al. Gewoon Adwords? Ja. ja, ja. En, Waar, uh, waar googelen ze dan op? Uh, in mensenmethodes. Uh, dat, dat, ze zijn echt wel op zoek nu. Ja, ja. Uh, dus dat scheelt... Dus er zit een behoefte? Ja, ja. ja dus ik ben ook wel... Nou, er zijn veertienhonderd scholen... Ah, dat in, was mijn de, volgende vraag. Er zijn veer, 1400 scholen? Ja. Nou, we zitten er op 13, dus uh, bijna 1%. procent. <laughs> uh, wel, uh, wel, wel wel mooi. En uh, dus, uh, ik ben nu met 35 scholen in gesprek. Uh, die allemaal uh, op twee na... Ze dus waren allemaal enthousiast. En dan twee waren wat gematigd enthousiast. Maar eigenlijk hebben we allemaal wel, wel in gesprek van dat ze zeggen van... Nou, uh, dit willen we wel hebben. kost het? 90 euro per docent per jaar. Dus echt niet, uh, ze niet, zijn niet duur. Maar betekent dat dat meeste de scholen één account doen of, niet? of zijn het? Nee, nee nee, dus je hebt per voor elke docent die ze gebruiken hebben ze een licentie en dat ja, gemiddeld heeft een school iets van 20 licenties. Zeg maar. Oh oké. Okay. Ja. Stel nou dat je uh, je mag een halfjaartje minister van onderwijs uh, zijn. Mm -hmm. um, en je mag uh, lekker ondemocratisch. Je mag gewoon dingen omgooien en beslissen en ja. dingen doen. Wat zouden zou dan elementen zijn die bovenaan je lijstje staan... waarvan je denkt, nou, dat zou ik dan in ieder geval wel gaan aanpakken? Ja, dat, ja ik denk eigenlijk um, dat we misschien even moeten stoppen... met de inhoud van alle lessen. En even zeggen van, hoe leer je nou eigenlijk? Hoe werk je met elkaar samen? En uh, ja, ken, uh, ken je de seven habits van... Hmm. Uh, ja, ja. Maar de, ja, ja. Nou, dus de laatste is uh, sharpen de saw. Dus als je een boom omzaagt, uh, kun je beter eerst zorgen dat je zagen... kun je drie uur focussen op dat je zaag scherp is... en dan kun je een uurtje hem uh, ja. wel omzagen. Ja. En ik denk dat dat een principe is... dat in het onderwijs nog best wel veel zou kunnen teweegbrengen. brengen. Mm -hmm. uh, want het wordt gewoon heel... Ja, ik, ik heb, ik heb uh, Om wat be beter een beeld te krijgen van hoe leerlingen tegenwoordig... want dus ik ben natuurlijk ook wel, wel weer even van de middelbare school af. Niet zo heel lang, maar wel eventjes... Mm -hmm kijken van wat is überhaupt de staat van het onderwijs en als ik dan zie hoe het in begrijpen lezen hoe dat hoe dat zoveel moeilijk is voor sommige leerlingen um, uh, überhaupt hoe ze een um, een oefening aanpakken in die, die ze krijgen ja dan denk ik toch wel dat er heel veel te halen valt in gewoon eens kijken van hoe leer je nou um, hoe maak je een wiskunde opdracht um, in plaats van dat we bezig zijn met telkens maar weer nieuwe informatie naar ze toe gooien mm -hmm. Um, dus dat zou echt iets zijn wat ik zou willen aanpakken en ook hoe zorg je ervoor dat je dan gedisciplineerd blijft en uh, dat is natuurlijk ook wel een uitdaging, je moet er echt veel doen. Um... Ja, Dus dat zijn wel dingen waar ik op zou willen focussen. Zou je niet ook lesstof, waar ik wel, als ik dan naar die middelbare scholen uh, en de middelbare scholieren denk, van waarom is er ook niet meer focus op gewoon hoe het leven werkt? Ja. ja, uh, ja he, van hoe hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe ga, kan ik gaan ondernemen? Uh, hoe doe ik een ja. boekhouding? Hoe eet ik gezond? Uh, weet ik veel? Hoe maak ik een banker? En hoe, hoe werk ik met een gemeente? Weet ik veel. Gewoon ja. die shit die in het leven, als je volwassen wordt, ja. uh, tegenkomt. Dat is natuurlijk jouw, ja. jouw ja. bedrijf ook super interessant ja. voor Ja klopt, maar ik doe die niet, want je vroeg wat ik als eerste wilde doen. <laughs> want ik denk dat we eerst een betere basis moeten leggen. Ja. Um, dus dat is meer de, ja. de methode, zeg maar, hoe leer je in plaats ja, van... En als maar je dan dat op rit hebt, dan heb je ook ineens veel, echt denk ik veel minder tijd nodig... voor die vakken die je zou allemaal moeten doen... Ja. Uh, want dat gaat dan ook sneller. Uh, en dan kun je tijd maken voor dit soort dingen. Want ja, dat is ook, ook gewoon heel leuk om mee bezig te zijn. Ja. We hadden een, uh, een leerling toen ik nog zelf, dan de, toen we zelf nog de pilot deed. Well, het is wel heel fijn om een keer over jezelf te hebben. In plaats van over wiskunde en uh, Engels en al dat soort dingen. Dat is ook wel leuk. Ja, ja. en, ja, ik, ja. Ja, en ik zou denk ik wel kunnen kijken van... hoe kun je überhaupt hoe die methodes ingericht zijn. Echt beter aanpassen op de behoeften van leerlingen. Want mm -hmm. ik had dan een uh, leerling geholpen met Nederlands. En uh, ja, het is toch maar, je moet een tekst lezen. Nou, die tekst spreekt ze al totaal niet aan. En dan de meest bizarre vragen die ze erover moeten beantwoorden, waarbij ik zelfs nog maar vragen vraag, denk van ja, ik heb geen idee wat je hier als antwoord van verwacht. Maar het gaat dan voor mijn gevoel niet altijd alleen over tekstbegrip, maar ook gewoon uh, van, ja, het gaat, het gaat er meer over dan de literatuurkant natuurlijk. Maar ja, hmm. ik heb toch wel echt twijfels bij... Als, dat helpt je niet in het dagelijks leven. Nee, dat was de hoofdgedachte van een tekst. Ja, dat kun je ook al wat leuker voor worden. Van wat probeert een uh, schrijver met deze tekst te bereiken. Dat is natuurlijk al wat, pas al wat beter. Ja. ja, er zijn veel dingen die je kan aanpakken, denk ik. Ja, hè? moet kiezen. Wat, uh, <laughs> ja, want je bent 24, zeg je. Uh, lekker druk nu met Welbeest. En dat, ja. uh, dat groeit en dat doet. Dus je de handen vol aan alles. Ja. Uh, heb je wel zo rust en ruimte om verder te denken dan uh, een half jaar of een jaar? Doe je dat? Uh, ja, dat deed ik nu even wat, nu even wat minder. Uh, ik ben eigenlijk sinds uh, september volop bezig met scholen binnenhalen. En omdat het ook gelukt. Yeah. <laughs> dus we begonnen dit schooljaar met zes scholen. zitten nu op dertien. Yeah. Dus dat gaat wel rap. En uh, ja, dan moet je op een gegeven moment ook maar zeggen van, oké, okay, even gewoon hoofd omlaag en, en, en doorwerken. Uh, want we hebben nu een product dat goed is. Dat hadden we vorig jaar nog niet. Vorig jaar was ik echt bezig met, oké, okay, hoe moet dit ja. eruit gaan zien? Hoe moeten we ervoor zorgen dat dit de komende jaren gaat werken? En nu heb ik een product dat gewoon echt goed is. Ja, dus nu moet je even schalen. Dan moet je ook gewoon gaan verkopen en niet ja. uh, continu denken van, nou ga ik dit nou doen en dat nou doen. Want ik heb daar uh, mensen niet voor. Ik heb daar, dan moet je meer mensen hebben die zeggen van, oké, okay, jullie... Ontwikkelen alles en mm -hmm. dan kan ik zelf wat meer aan het lange termijn dingen denken. Mm -hmm. Kan ik nu gewoon nog niet? Nee. Dus ik, ik hoop nu binnenkort iemand aan te nemen die echt op de trainingen focust, zodat ik dat wat meer los kan laten. Um, en dan kan ik weer wat meer aan dat soort vragen denken. Maar natuurlijk heb je wel een paar dingen waar je over nadenkt. Zoals bijvoorbeeld dat ik uh, nu zie dat we waarschijnlijk over een jaar een even draaien. En wat dan de vervolgstap gaat zijn, maar ik wel een beetje naar het kijken van wat mm -hmm. wil ik doen. Ja, ja. Wat zijn je belangrijke lessen voor jonge gasten die zitten te kijken, misschien nog wel studeren uh, en waarbij de handen ook jeuken en misschien hmm. wel wat vage ideeën hebben of misschien zelfs wel een concreet idee. Ja. Wat zijn je belangrijke tips uh, naar, die, naar die mensen met ondernemersambities? Nou, ik zou vooral gewoon naar een, uh, ja, voor mij was dat dan novelty, uh, maar naar zo'n accelerator stappen van hey, ik heb een idee, je hebt allemaal van die bootcamp programma's en dan krijg je toch wel wat meer gevoel bij... Wat, wat houdt het nou in? Uh, wanneer is mijn idee echt goed? Want iedereen neemt ja. natuurlijk wel een idee, maar het niet gevalideerd. Ja. En, en na valideren blijf je, doe ik ook nog steeds. Uh, en het voelt echt, ja, ik wist nog wel toen ik dat in het begin moest doen, dat ik van, ja, nee, dit is echt wel een goed idee hoor. Maar uiteindelijk uh, heb je dan inderdaad, je idee kan wel goed zijn, maar hoe dat er dan uiteindelijk uitkomt te zien, daar moet je wel heel veel dingen van... Uh, van valideren, maar ik zou dat zou echt wel mijn beste tip zijn. Ga gewoon naar zo'n partij toe. Mm -hmm. uh, tegenwoordig is het startup klimaat in Nederland natuurlijk echt wel goed ingericht, ja. uh, vind ik in ieder geval. Ja. Uh, ik zit er middenin, dus ja, <laughs> um, ja ik denk dat ik daar. Toets je plan en ideeën bij zo'n incubator die ja. ervaring heeft met ja. startups. En uh, zijn die aan de meeste universiteiten of hogescholen verbonden? Ja, volgens ook? mij is het bij elke universiteit wel uh, wel wat. Ja. En mensen ja. die mbo-achtig of praktischer zijn ingesteld, die niet op je hoogscholen en universiteiten rondlopen, waar gaan die, die kunnen wel, wel terecht over het algemeen. Ja, ja. ja precies. Ja. Okay. Dus bij, uh, bij Novelty dan weet je dat we, ze, ze zijn ook vanuit de, uh, het mbo en het hbo en de universiteit, ze, die hebben samengewerkt okay. om dat op te richten. Oké, okay, Dus daar kan iedereen aankloppen. Oké. Okay. Dus dat moet je even zoeken natuurlijk. Okay. Maar ja, um, dat, dat, dat zorgt gewoon, ik, die begeleid mij nog steeds. Met als ik nu mijn fundingsstrategie aan het maken ben, heb ik ja. iemand die waarmee ik kan praten. Ja. Uh, in de sales heb ik hulp. Ja, dat is zo waardevol, want zij ja. hebben het al bij zoveel start-ups gezien. En helemaal ik als uh, iemand die zijn eerste... Ik, het is mijn eerste bedrijf en ik heb überhaupt nooit als werknemer fulltime ergens gewerkt. Nee. Nee. Um, dan zijn zulke partijen wel echt heel, heel, heel, ja. heel behulpzaam. Uh. Spreek je mevrouw Jans nog? Ja. Zeker. Ja, ze hebben wel en uh, zij heeft natuurlijk ook toegang. Uh, en nu dan probeer ik mijn eigen middelbare school zover te krijgen om het ook te gaan gebruiken. En zij heeft er wel voor gezorgd dat ik daar aan de juiste mensen kon spreken. Mm. Dus uh, ja, en wat wel heel leuk was, we, we zijn dan samen op RTVO's geweest uh, om het verhaal te vertellen. En uh, ja, dat, dat, om haar dan zo trots te zien, dat vond ik heel gaaf. En ook om haar die waardering op die manier terug te geven. Ik nou, ja. ben plaatsvervangend uh, trots op je, ja. Daniel. Leuk ja. dat je mijn gast was. En uh, heel veel succes heel met Wellbase en alles wat je gaat doen. Ja, bedankt dat ik de gast mocht zijn. Heel, veel, heel, graag gedaan, heel graag gedaan. En dankjewel voor het kijken en luisteren naar een prachtig uh, ondernemersverhaal van, uh, van een jonge ondernemer. En zo moeten er veel meer zijn. Dus uh, heb je ideeën, ga vooral uh, aan de slag. Dankjewel voor het kijken en dankjewel voor het luisteren. Hoi!